Daar is Brian, hey! Sinterklaas Oei. straks in het landje. Hey, Witte Piet! Ja, zeg maar, hallo! Hi. Hi! mooie Piet ben jij. Daar gaan we boodschapjes doen. Kom Brian, ga je mee? Ga je in de wagen zitten? Kun je het nog herinneren mama, een jaar geleden? Ja. Waar gingen we toen heen? Ja, nou gaan we eerst boodschappen doen. Weer eentje. mag wel eentje. Oh, daar is het kaas voor. Ja, goedemorgen. Corné's met een C en een haakje op T, toch? Wat leuk is. Hey. de beste kaas van ons, was Dijk. Hey, helemaal goed, dankjewel. <laughs> Zo, we stukje gaan. lekker kaas. Ja, dan gaan we je hem belegen? Ja, volgens mij wel, hè. We een mooi stukje voor jullie? Ja. Kijk, nou, die gaan we mooi inpakken. Ja, het geen stukjes lekker, Nee, maar dan ga ik wel even rekenen voor jou. Dat is, wel lekker lekker. Ja. Oh. Dat is tot altijd te wezen. Ja, ja, ja. Ik denk, dat, dat is te lekker. Ja. Nou, dat gaan we doen. Juist een stukje belegen. Kijk ja, eens. Is. Alsjeblieft. Ja. Zo. En mama lus ook al een stukje kaas, ja. natuurlijk. Dank je. En paps ook. Thank you. Alsjeblieft. <laughs> Hij is weer lekker. Kijk. Anders is er iets voor jullie. Dat nou, was hem. Dan wordt het 7,25 alsjeblieft. Toch geen geld, toch? Nee, voor zo'n mooi lekker Zo. Nou, zou ik er vandaag nog een kwaliteitszegel op doen? Helemaal goed. Zo, kijk, als <laughs> oh, je ik heb niet kleiner. nee, geen probleem. Kaasboer Corné met een C en een hakje op thee. Kijk voor meer informatie op ww.kaasboercornet.nl. Zo, oh, hebben we kaas weer. Gaan we nu groentebo. Klein kind. Hijk, Brian te zeggen. Nou, Brian. Bananen. Just smile. Hey Piet, was je muts? Zeg, hij met Wat is dat voor Met met Kom en zwaaien met jantje met een pepernoten. Kom en zwaaien met jantje met een pepernoten.